Moment op locatie. Zojuist is er een boer hier zo, waarschijnlijk boer Herman, ontvoerd. Niet zomaar ontvoerd, nee, door buitenuitse wezens of dergelijke. We hebben inmiddels alle informatie nagetrokken. Het zou gaan om een geheime operatie van Donald Trump uit Area 51 uit Amerika. Daarbij hebben wij ook beelden ontvangen. Denk eraan, deze kunnen als schokkend worden ervaren. Dat zijn dus de beelden. Op dit moment hebben wij aan de lijn veteraan Paulje Schil. Paul, hoor je mij? Ja, ja, ik hoor je wel. Ben ik doof? Mooi. Zeg, kun jij ons vertellen wat er aan de hand is? Ja, ik het snel en kort uitleggen. Vanochtend is Poe helemaal ontvoerd. We blijven nu. Het zou gaan om een spionage Ufo en hoe helemaal heeft de Ufo gezien. Nu is hij footie. Gemeente Deester is natuurlijk trots welke burger inwoner. En bouwde zijn raketsturen naar Area 51. Maar ging volgens mij niet helemaal goed. Oké, okay. um, dus het gaat eigenlijk om een gevecht. Uh, dus de gemeente Deventer heeft uit woede een reactie uit laten gaan door een raket te lanceren. Dat is niet helemaal volgens plan gegaan. Nee, dat ik ook wel door. Maar ja, kennen die allemaal zo slim als hashtag feeknieuws toch zijn. Hè? Top. Uh, Paul, bedankt voor je informatie. Uh, zodra er weer wat is, dan uh, komen we graag, graag bij u terug. Ja, ja, zo wel. Nou, ik doe nog wel even snel de route. En tot aflevering 8. Doei. Dankjewel. Nou, ja, zoals jullie dus uh, horen, gaat het niet helemaal vlekkeloos hier zo in de lokale politiek, of in Deventer, of in Amerika, of hier met Boer Herman. Dus uh, maar ja, we gaan uh, hierbij het nieuws weer afsluiten. En wie weet, tot volgende week.